tebal. Komie, komie. 2 oh, oh <laughs> nee, <feel> ik like. Ah, oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, one lit for off of 20 twenty mood. Ja, ah, yeah, yeah, ja, moeder! moer. Links, links, links, links. Ja, links, en rechts. Rechts? Fake views. Oh, getrikt! tricked. I you in my side. Eetje hey, loopt daaronder, Guido. Oh. Dude, die GDR heeft wel goed, hè? Nice shots, man. Kijk zo. So. Die GDR is wel goed, hè? Hey? Nets. Ja, natuurlijk hij het zo'n mij in één keer. Kom dan, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. is, dan. Kom dan. Kom. Good job, good job. Maar ah, waarom? Ja, oh, GDR, daar zit er 21 HP. Oh lol, eh. Uh, Oké, okay, het was die. MBA. Ah, oh, shit, hier zit de B. Kies. Daar Oh wow, nice. Hij leek. Oh. Achter mijn Guido. Ik heb hem. Kom heb hem. erop. Ga Hey, ik push Ik push Ik push niet schieten Ik heb pas niet pas op niet Pas niet rushen, niet opgezet. Oh mijn god, karwaan 1 0 8 zei hij is zou lekker Waar een bietje dan ook lekker all right but je kan alleen op F2 en F1 drukken dus ik weet niet wat